Waarschuwing! In deze video kunnen jumpscares voorkomen. Yo mensen! En je Kijk naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het... Echt een game spelen waar ik totaal geen zin in heb. Dus deze video ga ik ook niet lang maken. Maar ik wou het gewoon een keer spelen. Ik heb hier echt... eigenlijk, als jullie dit hier zien, dat hoofd, kijk jullie kunnen op zo'n beeld, klein beeldscherm kijken, maar kijk hoe ik het hier zie, kijk zo zie ik het hier jongens, lekker groot, dus ik ga het om uh, ik ga OBS even slepen, maar ik ga echt geen horror game spelen, vind dit niet leuk, ik ga, ik vind dit niet leuk jongens, ik ga op mijn OBS kijken gewoon, nee want dan kan ik, nee zonder dingen, oké okay, daar gaan we, Freddy's Pizza, Ver, Freddy Versbeer, Pizza, ik kan me af niet deze, oh, oh god, oh god die geluiden, flikker op met je geluiden, flikker op met je geluiden, ja jullie moeten opzoeken wat je moet doen, ik ga hier niet in wachten, kan je, hier zit ik trouwens, als ik hier wat zie, dan ga ik stoppen. Hier staan hier staat ze toch altijd? Oh, dood zijn. Ja, oh, die is geblokkeerd, of zo. Ik hoop echt niet dat ze op dit moment agressief zijn. Dus ja, oh shit, jij bent niet leuk. Jij bent niet leuk. Oh god, nu sta jij daar ook al. Oh, hier zit ik hè. Als hij hierin komt te staan, bij deze twee, dan ben ik de lul. Ook hier, als je hier eentje komt te staan, snel kijken. Piratencube. Oh mijn god, ik vind dit echt niet leuk. Uh, ja, jij staat er nog steeds. We die... Deze moet ik echt in de vaten houden, want ik zit dus hier. Maar als deze weg is, dan ben ik de lul. En die Oh my, oh, hier zijn ze ook al weg. Oh, oh, oh, oh, oh. God, stond hij daar net niet? Jezus, Freddy. Gas, hier staat Freddy, toch? Ik hoor iets. Ja sorry jongens, ik kan echt niet zeggen. Oh, Goed, die kabels eruit. God, jij bent niet leuk. Ik ben jou ook niet leuk. God, waar sta jij hier ook al? God, hij loopt naar ons, hij loopt naar ons. Ik ga dood, ik ga dood. Dat bedoel ik. Oh, deze is helemaal niet eng trouwens. Deze weten we. Deze ken ik, deze is niet eng. Freddy en al die anderen die komen echt op je. Die, die van die paraten, die komt ook heel snel in actie, volgens mij. Ja, die, die, die, die, die vrienden. Eh. Family pizza. Pizzeria. Looking for the keuze. Ik snap er helemaal niks van. Oh, jullie kutte. En je moet dan natuurlijk ook die deur, Maar ja, die ga ik nu dicht doen omdat ik eerder gewoon wegloop. Die er uit. Deze die wil ik in de gaten houden. Als je hier een heen komt, lopen, moet je meteen die deuren richting. Ja, ik ga helemaal weer in de paniek en uh, stress. 6 doet het voor, nee, 6 doet het niet. Er zijn ook twee daar, al die... Oh jij bent niet leuk en jij bent niet leuk. Jij? Jij. En jij zijn niet leuk. Of zij? Dit is toch Chica? Oh ik wil snel trouwens weer bij deze kijken. Nee, er staat niet. Dat is een denk ik. Oh, fik krop. Waarom is deze kamer ook zo erg ingezoomd? Die doet het niet zo nee. goed. Ik hoor de geluiden. Als deze opgedond is, ik geef hem. je maar deze, hè? Eh? Dat is dit. God, jij ja, bent echt niet leuk. Jij ook niet. Jij, jij niet. Jij niet. Huh, maar dat stond toch naar Chica? Wollah, als Chica daar net duidelijk staat, hè. Ik geef nu een gaaf die is. Godver Chica. Maar, zij gaat gewoon bovenop. Ik snap ook niet van. Oh, deze hoek in de gaten hè. Oh, ik moet maar lopen. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ik kon niet goed eng zijn dat hij niet zo eng was. Ik was er niet goed hiervan. Ik was er niet goed van. Ik word er niet goed van. Ik heb ergens zwakheid, Kijk, bij die Roblox Games, ik weet niet, dan zit ik met iemand te spelen Dan ga ik. Nee, dat ga ik niet vertellen. Ik heb al gezegd dat we dat gaan vervolgd alsnog. Ja. En ik ga het nu niet meer spelen. Ik sluit af. Ah, ik vind het heen. Oh, god. Niet leuk. Ik, ik doe het ook expres op dat beeld. Kijk, ik doe het niet op dit beeldje. Want hier staat nu mijn OBS op. Oh, wacht. Ja, kijk. Dit is mijn OBS. En daar staat dus mijn game op. Zodat dit, dat beeldschem is net wat kleiner. Dus... leuk, dit was met iedereen en uh, ja ik wil echt niet nog een keer een uh, hart verzakken adios